In deze oefening gaan we bezig met aan de voet. Dit ga ik doen samen met Belle. Bij de oefening aan de voet is het belangrijk dat je eerst weer begint met de comfort. Daar krijgt hij een beloning van. Belle die loopt normaal links, dus nu sluit ik mijn rechterbeen aan. Ik maak met mijn rechterhand contact met Belle's neus. Mijn hand gaat rustig achter mij langs. Ik pak het brokje over en hou contact met die neus. Als hij bij je tenen is, gaat je hand weer rustig omhoog. Bij puppy's is het belangrijk dat je rustig aangaat. Als hij gaat zitten, krijgt hij een beloning. Bedankt voor het kijken naar deze video.